omzet Ja, bijvoorbeeld, ja uit merkbekendheid mirexio. of handel of uh, klussen of whatever. Ja, je wilt maar merkbekendheid is alweer, is alweer de andere doelstelling. Ah. Dus dan, dan zou je bijvoorbeeld, dan ga ik alweer een paar stappen verder... maar uh, ga je op merkbekendheid zitten... dan is de, de set aan keywords waarop jij gevonden wil worden... zal weer wat algemener misschien zijn... dan wanneer je heel gericht omzet... Wil ja, gaan ja. realiseren, want dan ga je juist op aankoopgerichte keywords focussen. Ah. Nou ja, en dat is met alles wat er nog bij komt kijken. Want, wat, want hoe breed uh, keyword palet moet je eigenlijk hanteren? Ik snap dat dit een hele simpele vraag is van, van heel compleet, <laughs> want dat hangt er natuurlijk helemaal van af. Ja, uh, kijk, als je een uh, volledig uh, keyword onderzoek, zoektherma-onderzoek, hoe je, hoe je het nu ja. kan, kan uh, honderdduizenden keywords bevatten. Oh, ja. Maar het gaat om, om, om, om hoe ga je dat structureren? Dus je wilt opdelen in, in Bepaalde topics, hè? Ja. dus uh, categorieën waarin jij diensten of producten aan, uh, aan, uh, aanbiedt, mm -hmm. uh, maar ook in uh, de fase van de customer journey. Dus mm. Uh, of, of we noemen het uh, eigenlijk meestal zoekintentie. Ja, je bedoelt, is men nog aan het oriënteren? Precies, of, of staat ja. men echt vlak voor de aankoop? Ja. Dat bepaalt veel dus. Ja, nou, daar, daar eigenlijk ga je alles, dus per topic, uh, verticaal en dan horizontaal nog ingedeeld per, uh, op zoekintentie. En dan ga je van daaruit, ga je die informatie ga je analyseren. Dus dan heb je in uh, categorie A uh, op uh, oriëntatieniveau een set aan, aan zoekwoorden. Ja. Nou, er zijn natuurlijk heb je ook nog weer zoekwoorden die heel erg op elkaar lijken. Nou, dan heeft het geen zin om voor elk individueel zoekwoord een aparte pagina te gaan maken. Nee, mm. dan gaat het meer om zorg dat je een goede pagina hebt, die, die veelomvattend is over dat onderwerp. Tip 1 is een bepaalde juiste doelstelling, is eigenlijk ook een beetje van: de, be, denk vanaf het begin, maak een plan. Ja. Waar gewoon, dat, is dat is heel belangrijk. Ja. En ook, ook omdat je het daarna gaat meten. Hè? Want je gaat... Ja, precies. Hè, ga je dus op omzet uh, uh, uiteindelijk uh, focussen. nou dan, dan, dan bepaalt dat al deels ook de aanpak die, uh, die je gaat vormen. Maar dan ga je ook daar een, uh, een, een rapportje of een dashboardje opbouwen... waarin je, waarin je bijhoudt uh, uh, nou, welke... Waar, waar, je, waar je omzetgroei in zit. Of in ieder ja. geval op welke, welke set aan, uh, aan zoekwoorden dat dan is. En niet alleen maar oh, dat ene zoekwoordje ben ik nu één uh, positie gestegen. Ja, ja, ja. Dat is leuk. Ja, maar daar gaat het niet om. Dat, nee, nee. Uh, tweede tip, breng in kaart waar de grootste kansen liggen. Wat bedoel je ja. daarmee? Uh, eigenlijk is analyse is, uh, is de basis van een, uh, van een succesvolle SEO-strategie. Hm. Dus uh, als je begint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 Uh, het, het verbeteren van een paar pagina's is niet genoeg. Het moet een vast onderdeel worden van je, van je totale marketing. Het is gewoon continu werk eigenlijk. Ja, ja. ja. en dan is er in het begin is er heel veel te doen. Hè. Dus je doet een technische scan. Nou, er komen wat, wat optimalisatiewerkzaamheden uh, uit. Je gaat je zoektermenonderzoek doen. Ja. Nou, van daaruit weet je dan welke content je moet gaan produceren. Uh, je wil op autoriteit groeien. Dus dat, dat zijn de drie pijlers van SEO, techniek, content en autoriteit. En autoriteit is eigenlijk... Hoeveel linkjes jij naar je website krijgt van een goede kwaliteit. Moet ik even Dat is nog teken. steeds een belangrijke factor. Dat is heel belangrijk. Daar is ooit, uh, de zoekmachine is daar ooit ook op. Zo is Google ontstaan. Page rank had je toen toch? Of uh, hoe heette dat toen toch? Is ja, dat wat ja, geloof het wel. Maar het hele idee van de, de zoekmachine Google was natuurlijk dat, er, uh, dat je hoger in de resultaten zou komen, omdat andere websites naar jou doorverwezen ja. in relatie tot een bepaald zoekwoord. En dat geldt nog steeds. Aha. Alleen, er is heel veel in getrukt en ge, geklooid en weet ik veel wat. Mm. Dus dus daardoor heeft het soms als een negatieve bijklank. Maar het is nog steeds juist heel belangrijk dat jij goede kwalitatieve links van andere websites krijgt. Waarom moet je het dus prioriteit geven? Yeah. Uh, wil je echt kunnen, kunnen scoren, wil je echt stappen kunnen maken, dan moet je daar dus moet je dat binnen je organisatie, je moet binnen je, ook binnen je budgettering, dus uh, uh, daar ruimte voor gaan maken. Je moet het echt ook gewicht geven. En dat is zeker bij wat grotere bedrijven uh, uh, moet dat. Ook op directieniveau duidelijk zijn van ja jongens, als we hierin willen vooruit willen gaan. Ja, ja misschien moeten we dan iemand aannemen die, uh, die bij onszelf de contentproductie gaat doen, of misschien willen we dat dan ook uitbesteden, maar laten we daar dan ook echt, uh, echt wat voor gaan allokeren en niet. Uh, ja, doe maar een scannetje en dan, dan, dan, ja. dan hebben we het gedaan. Nou ja, precies, maar je moet inderdaad de profit ook goed duidelijk kunnen maken natuurlijk. Ja. Ik kan me voorstellen dat Peet, dat dat wat makkelijker te verkopen is. Van hé, hey, we gaan knallen met een campagnebudget en kijk eens de rollen zoveel leads binnen. Dat is wat makkelijker als dat je zegt, ja. hey, we zijn nu twee jaar met SEO bezig. En kijk ja. eens naar onze rankings en kijk eens wat er uiteindelijk in de long term helemaal uitkomt. Nou ja, dat, maar dat kun je dus pas na, na langere tijd. Dat precies. is het nadeel. En waar je bij, bij advertising zegt, morgen zet ik de campagne aan... En ja. uh, overmorgen, bij wijze van spreken, stromen de leads binnen. Ja. Is wel erg snel, maar goed. Nee, precies. En dan kun je ook veel beter op ROAS sturen... Maar dan nog, ja, het is, dat wil niet zeggen dat er dan niet ondertussen ook nog heel veel mensen uh, op de niet betaalde links aan het klikken ja. zijn. En die loop je mis op het moment dat je daar niet in investeert. Nou, en voordat we naar de laatste twee tips gaan. Ik vind het wel een goede dat je zegt uh, over dat autoriteit opbouwen. Want ik zat net te denken van uh, jullie als SDIM, jullie doen SEO, uh, online marketing. Nou, probeer je daar maar eens een autoriteit in te zijn. Als je dat puur op een uitgekiende SEO-strategie doet, ja. zijn er naast jullie misschien nog wel, weet ik veel, 10, 20, 30 andere bureaus die dat ook perfect kunnen, ja. oftewel je onderscheiden hoort. Dat is volgens mij dat is de helft van job. Dat is een concurrentiestrijd. Ja, ja. Maar als je zorgt dat je daarnaast een autoriteit wordt, mm -hmm. um, veel meer doordat je outgoing bent, content maakt voor andere platforms, dat je ja. PR doet, blablabla, ja. daar kun je natuurlijk prima mee onderscheiden ten opzichte van je concurrenten. Veel meer nog dan alleen maar de technische kant van SEO. Absoluut, ja, zeker. Ja. Dus dus, uh, he, de, daarom he, nogmaals die basis moet goed zijn. Ja. Maar juist door, uh, door door het door het Misschien even van het onderwerp CEO af te halen. En mm. gewoon eens te kijken naar wat, wat heb ik allemaal wat heb. Ik, wat heb ik in de, in de bureau lang allemaal nog liggen aan ja. rapporten. En weet ik dan wel ja. En ga dat uh, vertalen naar, uh, naar een digitaal uh, stukken. Ja. Uh, weet je, je kunt zoveel doen. Ja. Uh, en, da en daarmee kun je weer zoveel bereik genereren. van mensen die jou, jouw ja. informatie interessant vinden. Nou, we hadden het net nog over, over video's. Ja, precies. Uh, zelf video's produceren. Uh, uh, Vind bij het op YouTube. Uh, uh, ja. Ja, dan kom je op mijn terrein, vragen, maar wat je dit... feitelijk zegt, een goede een volwassen contentstrategie is uitermate interessant voor CEO. Dat draagt zeker bij, ja, ja. absoluut. Omdat ja. je daarmee uh, ja, de, de organische groei ook realiseert in de, in de breedste zin van het woord. En dat ja. heeft gewoon heel veel, uh, heel veel raakvlakken met SEO. Ja. Uh, we hebben er nog twee. Ga data gedreven te werk. Ja, dat is ja. data rules, hè?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 zoektermen gaan zitten, waar iets minder concurrentie op zit, zit ja. daar een gat in de markt, ja. weet je. En dat is dat is daar daar is uh, dataonderzoek geeft daar de basis. Zit. En dataonderzoek is dat Google Analytics uh, of of is dat, zijn dat meerdere dashboards of uh, waar, waar moet ik dan allemaal? Ja, die, Google Analytics is natuurlijk meer uh, over de over de breedte een goede tool om te zien wat er op je website gebeurt, uh, waar je verkeer ja. vandaan komt, et cetera. Maar als jij voor voor SEO is de, de, de meest geschikte tool om te kijken hoe je website functioneert, uh, Search Console, dat is ook van Google. Uh, maar je hebt nog een hele grote uh, bak aan, aan, ja. aan, aan tools voor, voor keywordonderzoek. Uh, Google heeft natuurlijk zelf in, uh, in Google Ads kun je, kun je ja. de zoekwoordplanner gebruiken, maar je hebt uh, Keywordtool.io. Uh, uh, Screaming Frog is een goede tool om op technisch niveau echt alles uit je website te halen. Hoe heet die? Uh, Screaming Frog. We okay. uh, zullen linkjes in de beschrijving onder deze video zetten ja, voor de liefhebben. Dan heb je Majestic is weer een tool waarbij je goed de, het autoriteitsniveau van je website kunt meten. Dus je kunt zien hoe, uh, uh, hoe sterk is mijn domein en, en daar ook een vergelijking kunt maken met je concurrenten. Ja. Uh, Semrush wordt nog wel veel gebruikt. Die geeft een iets algemener beeld van hoe je ten opzichte van je concurrentie staat op verschillende vlakken. Maar zo zijn er... Nou ja, nog. Uh, maar gebruik die tools dus. Zorg dat je data, dat je, je data ja. hebt en analyseert. In feite, als je de goede tools gebruikt, dan kan je CEO helemaal zelf doen. Alleen je moet dus wel weten wat je ja, dan ja. met die informatie, hoe je het interpreteert ja, en hoe je vervolgens ja. de juiste prioriteiten stelt, ook. Uh, uh, over wat je moet Laten we afspreken dat we een, een, een, een toplijstje met tooling van jou, als jij even naar mij wil mailen, dan zetten wij, beste kijkers, dan zetten wij die onderaan in deze beschrijving. Dan ja. uh, hebben we al die ingewikkelde woorden die jij net allemaal zei. Dat staat, staat ook op een linkje op onze website. Ja, dan, dan geef je dat linkje aan mij door en dan zet ja, ik die in de beschrijving. Laten we dat dan afspreken. Ja. Uh, de laatste lange termijn is korte termijn. Had ik dat nou goed opgeschreven? Lange termijn. Oh nee, lange termijn versus korte termijn. Ja, dat hebben we eigenlijk ja. een beetje behalve. Dat dat... Ja, dat, precies. Dat ik met... We hebben ook nog een bonustip zo meteen trouwens. Ja, er, zit wat, er zit inderdaad wat overlap in. Want het gaat erom. Uh, ja, dat heeft weer te maken met je, met je eigen verwachtingen. En dus focus op uh, dat, dat prioriteit geven. En zorg dat je, dat je bezig bent met. met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 Iets heel bijzonders willen verwachten. Het gebeurt ja. wel, het ja, kan ja. wel, ja. maar die kans is gewoon zo klein. Ja. En uh, er zijn wel methodes, nou dat het is net ook over waar, waarbij je kan trucken waarbij je uh, uh, op korte termijn resultaat kan realiseren. Alleen het aandeel van die methodes is, is dat je ook weer een, uh, een penalty kan krijgen. Ik kan en, zeggen, wel, dat... je moet oppassen met trucken. Ja, en als het dan in één keer 30 van je omzet is, ja, dan heb je best wel een probleem. Ja, en dat, uh, dat wil je ook niet. Weet je, ik wil geen ruzie krijgen met Google. Nee, liever niet. Nee. <laughs> De, je hebt nog een, een bonusje. Het, het afbreekrisico, risico dat is denk ik wel een goeie. Ja. Sommige mensen die denken natuurlijk van... ja, weet je, ik wil dit nou eens goed aanpakken. En ik heb die oude site van mij op een mooie domeinnaam Maar die draait al twintig jaar. Ja. En uh, weet je wat, heb ik die gooien we me zo alle weg. En dan gaan we lekker migreren en dan een nieuw websiteje. Niet zomaar doen, hè? Nee, nee is niet handig. Want? Nee.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 En een, een bepaalde periode, de eerste maanden, van, van 30% is ook gebruikelijk. Ja, mm -hmm. Daar ontkom je nou helemaal niet aan. Dat heeft ook te maken met indexatie. Dat moet zich, moet, het algoritme moet weer opnieuw leren. Ja. Uh, maar onderschat het gewoon niet. Dat is eigenlijk de belangrijkste boodschap. Ja, precies, en Ga precies. daar gewoon mee aan de slag. Ja, dus als je in wat voor vorm dan ook met een nieuwe website bezig bent, neem CEO echt vanaf scratch mee. Of een ja. migratie is of een nieuwe, maakt niet ja. uit. Kom mee en, en Natuurlijk, als, je, als jij nog helemaal geen organische bezoekers hebt, dan, ja, dan is dat afbreukrisico natuurlijk ook veel kleiner. Ja. Maar ik ga even uit van de situatie dat het al een belangrijke inkomstenbron voor je is. Ja. ja dan uh, neem het echt, echt serieus. Ja, ja. helder. Uh, dank, voor, uh, dank voor je les, uh, Pieter. En, uh, en, en we, we zorgen dat de beschrijving onder deze video uh, vol zit met interessante links... Uh, voor, uh, voor de kijker die er meer over wil weten. Dank je wel. Ja. En uh, dank je wel voor het kijken. En ik wens je, als je plannen hebt met CEO, want daarvan kijk je waarschijnlijk... wens ik je uh, heel veel succes daarmee. Voor nu, dank je wel voor het kijken. Hoi.